I'm right here with you. Hallo mensen, leuk dat je te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 lspdvarmor En naast mij staat... Ja, Stef van de Kamar. Stef van de Kamar, wat een mooie achternaam heb jij. Hey, uh, Stef van de Kamar, wat gaan wij vandaag allemaal doen? Ja, wij gaan gewoon een dienst draaien denk ik. Wij gaan gewoon naar dienst rijden, denk ik. Ja, dat denk je heel goed. Uh, en ik had gehoord dat ik mag rijden en we hebben deze Astra uitgekozen. die Astra is net nieuw, begreep ik hè, die, uh, dus die net ziet er een kijken uit. Ja, dus die inderdaad. moet ik ook niet gaan slopen, maar we willen de nieuwe strijpen dan nog niet. Het staat niet zo ja. mooi op zijn Astra, Dit eigenlijk. voertuig heeft nog niet de nieuwe struiping nee, uh, die nog wel heeft, denk ik. Nee, oké. Okay. Hey, um, leuk dat ik er ben, want ik had een keer opgenomen met Kamar en toen ging dat niet helemaal goed. Um, of nou eigenlijk dat heb ik toevallig nog in een video die ik morgen voor mij morgen en voor ons morgen ga uploaden um, nog uitgelegd tot daar eigenlijk van alles in gebeurde wat achteraf niet zo leuk was voor of ja, niet zo leuk daar waren de kamarleden niet zo blij mee zo so, dat vloog lekker een motor zag je dan die ging hard um, daar hadden we namelijk een melding in de haven en die melding liep uit in. We gaan er rijden trouwens. Die melding liep uit. Open doen, liep uit in een inval. En, en die inval die ging helemaal fout. Of ja, ik vond hem goed gaan. Maar de leden waren er niet zo blij mee. Dus um, uiteindelijk hebben we besloten om die hele video niet te uploaden. En nu uh, zijn we dus uh, opnieuw hier. Dus ik heb er zin in en ik ben benieuwd wat we allemaal gaan meemaken vandaag. Um, ik heb mijn klokje al gepakt, want jullie hebben de klok 17 hè. Yes. Niet de Walter. Niet de Walter, nee. Nee. Nou, dit is Kamara HB, we zijn niet binnen. Of ik ben niet net onder geweest. Uh, we noemen het eigenlijk niet een HB, we oh. noemen het een brigade. Een brigade nog wel. Want? Uh, Kamara werkt met brigades. Uh, Oké, okay. nou ja, weer wat geleerd, dat wist ik niet. En uh, zijn er nog dingen die ik absoluut niet mag noemen die in de politietermen wel gebeuren? Ja, OC zeggen we natuurlijk OPS tegen. Mm, nou, niet zozeer. Het meeste, ons werk zeker, wat wij nu doen, lijkt gewoon op de, uh, wat de noodhulp zal doen bij de politie. Alleen dan op een ander gebied. Het uh, enige verschil is nu dat wij ook uh, bevoegd zijn op de Vreemdelingenwet. Dus, uh, maar daar uh, zal ik altijd wel in bijspringen. Vreemdelingen, oké, okay. dus uh, ja, nou ja, in principe lijkt me dat best logisch, want je hebt natuurlijk uh, uh, kans met vreemdelingen, ja, niet zo snel die aankomen met, met vliegtuigen natuurlijk, want dat is alles goed, is dus al zijn gescreend in zo'n land waar ze vandaan komen, maar natuurlijk wel de haven, want daar rijden jullie ook. Uh, ja, en ook wel vliegtuigen. Toch wel? Ja, je hoort ze via het landingscel -se en alles komen natuurlijk, dus. Uh... Ja, we doen ook wel vliegtuigen hoor, dus niet alleen... Uh... Uh, soms uh, doen we controle aan boten die natuurlijk binnenkomen, maar ook gewoon vliegtuigen. Hmm. Maar dat is alleen vanuit buiten Schengen. Vanaf Contro buiten wat? Buiten het Schengen gebied. Dus buiten het Schengen gebied is de uh, verdrag is gesloten met allemaal landen, dat er uh, één open grens. Okay. Dus dat, is dat wij nu gewoon zonder grenscontroles naar Duitsland kunnen rijden. Alleen dat houdt ergens op. Dus uh, vanuit daar, als mensen bijvoorbeeld vanuit uh, ja, Amerika naar Nederland komen. Nou, ik weet niet wat dit is, maar... Nou, nee, nee, oké, okay, duidelijk. Dan, dan, uh, ja, dan moeten die wel gecontroleerd worden op paspoort. Ja, snap ik snap. ik. Ja, nee. nog wel meer dingen, maar dat is een beetje bijzaak. Ja, als, we, als we er op de standaard politie zaken, of ja, standaard, standaard wetten en zo uitkomt, dan uh, zal ik vast wel kunnen bijspringen. Als we hier moeten neerschieten, doe ik dat ook met alle liefde vandaag. Dus dat komt helemaal goed. Uh, ik rijd gewoon waarvan ik denk, dit is kamargebied, dus als ik uh, eenmaal uh, verkeerd rijd, dan moet je me zeker zeggen. Nee, het klopt waar we Want uh, we rijden natuurlijk niet zo heel erg direct op het vliegveld hè dat, uh, dat heb ik de vorige keer geloof ik ook gevraagd het is niet zo dat jullie continu over het vliegveld zelf heen rijden natuurlijk of is dat wel nee nee nee ja we doen wel eens een rondje maar onze uh, dat is natuurlijk staat überhaupt al een hek omheen dus uh, het is daar niet zo erg aannemelijk dat daar hele erg incidenten zouden plaatsvinden een haven is meer een prioriteit ja. en daar rondom omdat daar uh, ja wat meer openlijk is, dus daar kunnen makkelijke uh, criminelen op komen. En dat is ook aantrekkelijker voor criminelen om via de havens drugs binnen te smokkelen dan. Via gewoon de luchthaven, dat gaat vaak wat moeilijker. Ja, ja precies. Hey, en uh, wij zijn vandaag niveau 1, toch? Ja, de naam is veranderd. Het oh. heet gewoon oh. de politiedienst eigenlijk. Politiedienst, oké. Okay. Want dat zie ik wel eens... 82.01. 01RT2801. OPS geeft bericht over. Ja, ik heb voor u een melding op postcode 98. Er zou op dit moment een man met een verdachte koffer rondlopen voor een van de verdachte. Uh, zwart haar, zwart helmje, blauwe broek en een zwarte reiskoffer. meneer komt volgens voor, voor camera toezicht raar over, uh, straalt uh, een ra op een rare toon iets uit op een verdachte wijze. Over. Dus van allemaal heeft hij voor onze prioriteit over. Ja, mag Krio 1 zonder toestemming aan rijding gaan hoor. Microfoon, nu dit. 88-1 uit? Ja, positief over. 98. 88-1, wil je nog een extra 1 uit mee hebben? Graag teken. Ja, positief stuurt u maar voor de zekerheid een 1 extra 1 uit mee over. Ik ga nog een extra 1 uit mee koppelen, 88-1 uit. Zwart haar, zwart helmpje op, uh, koffertje. Yes, verdacht. Ja, dat is natuurlijk al een helmpje en zo, uh, klinkt al verdacht. Inderdaad, dus uh, dan met de koffer erbij, ja dat gaat natuurlijk vaag opleveren. Het kan natuurlijk wel, hè. Hier rijdt een onopvallende eenheid. Yes. Ja, is Kijk, ik denk dat het hier... Hier links, hè, eens kijken. Ja, maar het is vaak, denk ik... Het is een ruim gebied hier, dus ik weet ah, niet of het hier is. het hier is heel ruim. Hè? Het, is het is heel het vliegveld haast, ja. Misschien eens vragen waar camera toezicht hem voor het laatst heeft gezien. Als ze nog, of dat ze ga... nog, wachten nog zicht hebben. Ik dacht dat daar iemand zich lopen, daarachter. Hier Hierzo. Vierden, ja. Sowieso je op de onderste ring. Uh... Ja, hier, achter je. meneer. Goeiedag. Ah, hallo, kunnen jullie blijven staan? Ja, dat kan ik. ik ben Wim van de cc ja, Dit is mijn collega hallo. Stef. Hey, wij kregen een melding uh, van een persoon die zich hier een beetje ja, razen ophouden. Um, ja. En u voldoet een beetje aan het segment, dus wij uh, kwamen even kijken wat u hier uh, precies komt doen vandaag. Ah. Ik kom uh, van de vliegtuig. Ik kom van het vliegtuig, oké. Okay. Welk land komen u vandaan? Italië. Italië, oké. Okay. Goed. Hey, en um, kan u iets niet vinden, of hoe zit uh, hoe het precies? Jawel, ik loop naar de parkeerplaats daar achter. Oké, okay, oké. Okay. Ik word daar opgehaald met de auto. U wilt er opgehaald met de auto. Zij heeft toevallig voor mij even een paspoort? Ja, die heb ik. Ja. U komt echt net van een vliegtuig? Ja. Oké, okay, kom komt van Italië. Ja was je op vakantie of op bezoek? Dank u wel trouwens. Ik woon in Italië. Ik ja, woon in Italië. van ja, uh, de Mijn naam is Castilio papali papali papali. papali papali papali. Papali Papali Papi, ja, papi ja. Oké. Okay, okay. uh, Zijn naam. Plat, hoor je hoor. Dan. Hey, ja, het plat over. Ze wonen in Nederland of uh... is, is voor keer restaureren over. Ik woon in Italië. Ik woon in ja, oké, dat begrijp ik. Maar u komt naar Nederland voor dan weer bezoek. Want u spreek best goed Nederlands. Ja, ik heb hier jaren gewoond en nu kom ik hier voor bezoek. Oké, okay, goed. Hé, hey, blijf hier even staan. Ik ga even wat het een en ander met mijn collega bespreken. Ik ben zo weer terug, ja? Ja, dat is goed, dat is goed. Nou, ik heb de eerste normale controles natuurlijk al gedaan. Ik heb hier zijn uh, paspoort. De achternaam ga ik me niet herhalen. Um, nee. Ja, ho ho hoeveel kunnen we hem nu maken op dit moment eigenlijk? Uh, ja, ik, het is een risicogebied, ik kunnen verjeren, maar ik zal daar nu niet keuze voor gaan nee, maken. Ook niet. We kunnen misschien vragen wat camera toen zich nou echt specifiek zag, wat hij deed. Yes. Als je dat even wil navragen, controleer ik hem even in het mail. Of ja, het ik ja, wij hebben ook gewoon mails. Dus als uh, jij me in mails, Goeie ga dat, ik eventjes uh, contact opnemen met uh, groepen ja. OPS over meer informatie. Yes. Hoi uh, nou, spout. Ik uh, voor jou, wij hadden deze meneer uh, een melding gekregen, je hebt hem denk ik ook wel gehoord. Um, ja, ja, ja persoon. Persoon. Lekker, jij met ja. hem aangesproken, hij kwam eigenlijk direct van het vliegveld van het vliegtuig en hij loopt nu naar de parkeerplaats achter waar hij um, uh, zou worden opgehaald. Verder um, spreekt hij gewoon Nederlands, ik heb zijn paspoort hier controleer geven en de collega gaat nu vragen wat nou precies uh, verdacht was aan de melding. Of ja, aan hem waarvoor zij uh, deze melding hebben gemaakt. Oké. Op dit moment zie ik nog geen reden tot fouilleren of iets. Uh, is er nog iets waar je van ons verwachten? Nee ja hij loopt een beetje heen en weer. Uh, ik weet niet uh, een beetje in de gaten houden. Oké, okay, is goed. Oké. Okay. Nou, uh, ik ben hem nu doen? aan het controleren 82, in het systeem. 03, de burger. 16, okay. wel, timmertje. Uh, mijn Aanstagspaak. Hij voorstel. moet natuurlijk... Um... Uh, Geeft de bericht. Ja, het is een Aanstagspaak. Uh, ja, die was voor 22.03, maar die zit nog in het bovenste kanaal. Ik zal hem naar 24 slepen. Ja, de burger moet natuurlijk ja, mij gaan uh, vertellen wat in het systeem staat. Dus burger, wat uh, vind ik in het mijn... Ja, je moet even tegen OPS. Nee, uh, uh, uh, met nog 01, meneer Aanstagspaak, zei bericht. Ja. ja, heeft hij misschien meer informatie van mij om te nou, camera toezicht? Uh, wij hebben hem wel aan aangetroffen. voor ons is er niks verdachts. Kunt u dan even naar vragen wat de camera als dus verdacht heeft gezien, of? Ja. Ja, je had ook een sprake gegaan, toch? Hoe zou bij het vrucht 280 die uit? Oh ja, ik was wel geslepen meteen. 82 of stel Nou, ik uh, moet de burger dus even afwachten wat er in het systeem staat. Uh... Hij bepaalt dat. Ik kan niet zomaar zeggen, oh, hij wordt gezocht. nog uh, dat... op opjes dat laten we aan uh, ja, van we uh, met, um, met uit? In dit geval bepaalt hij zelf In uh, het systeem gevonden? Is. Ja, Code 1000. Verder woont inderdaad in Italië. Oké. Ziet het paspoort uit een beetje uh, goed? Ah ja, dat, dat... Wacht even, dat moet ik even. Uh... 81 komt uit daar te Daar ben jij gespecialiseerd en daar mag jij eens naar kijken. Geef Ja, voor informatie, eh, bij mij komt het over alsof nou, een melding door de camera toezicht doorgezet is, maar hij komt van een melder af. Eh, de melding was niet echt heel duidelijk, was relatief vaag Dus nou maar dan zie ik geen reden om deze meneer hier eh, te houden, laat hem gewoon weer verder met zijn weg vervolgen over. Ja. Dus vanaf, nou, jullie zijn allemaal wel op een ja, eentje die zo meteen achter de ja, op die gaat het even vertellen ja, oh, Oké, okay, dat is goed. Kan jij het ja. paspoort nog controleren? Nee, dat geloof ik wel. Ja, ja. Door de grensbewaking. Nou, kijk eens meneer. Hier het paspoort terug. Excuses voor het ophouden. Wij hebben even in een systeem gezocht. Er is verder niks te zien. Ik weet niet waar de melding vandaan is gekomen. Bedankt in ieder geval voor de medewerking. En ik mag u een reis weer vervolgen. Dank u wel papilipoepalipapel. Papeliepoepli, fijn verblijf nog en wie weet het ziens. Dankjewel dag. Nou, ik wist niet of ik zo goed Italiaans sprak ik verstond hem gewoon. Zitten wij weer terug in ons eigen kanaal? Uh, nee, ja, wel, niet, wel. Niet helemaal, ze hebben wij met een andere eenheid verwisseld. Ah, het gaat lekker vannacht. We gaan naar rechts trouwens. Nou, zo reden we bijna in de haven en zo zijn we weer terug waar we vertrokken. Ja, nou, dat is heel vaak. Soms... Soms uh, heb ik, rijd ik net in de haven en dan is dat net een melding, dus dan, uh, dan ben ik gelijk te plaatsen. We ook laatst dan, uh, de melding, uh, wij waren al te plaatsen en toen kon we uh, OPS de melding uitgeven. We waren net verder dat we te plaatsen zijn, dan we zeggen wat er aan houdt was. Toen was OPS kon net de melding uitgeven, dat is tegelijkertijd. Ja, ja. Soms hebben wij het nog eerder door dan omdat het uh, via de communicatie gaat. Ja tuurlijk, je, je laat natuurlijk. Ja, er lopen al niet zoveel burgers rond en als er een eentje rondloopt die daar ook nog toevallig uh, verdacht uh, rondloopt, ja, dan is misschien al een reden om uh, aan te spreken en zo. Um, want jij, jij zei het al en dat zei de collega waarmee ik toen mee was ook al, jullie mogen eigenlijk iedereen fouilleren, net als een risicogebied. Ja dat mag, uh, maar het is natuurlijk, we moeten daar, je mag zonder reden, maar... Het moet wel natuurlijk... Je ja, is uh, altijd wel een reden om het te doen. Ja, je moet altijd wel een reden hebben. We gaan niet natuurlijk iedereen fouilleren. Alleen we hoeven daar niet een uh, reden om te geven. Omdat het om een hoog uh, risicogebied gaat. mag wij in principe iedereen uh, fouilleren. En elke tas. Dus die meneer had een koffer bij. Dat zouden we mogen doorzoeken. Maar dan moet het natuurlijk... Uh, ja, er hoeft geen aanleiding. Maar het is wel menselijk om een aanleiding ervoor te hebben. Ja, dus als het nou niet ja. nodig is, dan niet. Nou, ja, nu hadden we misschien nog even kunnen achteraf dacht ik daar nu, nu echt pas aan misschien vragen of die überhaupt nog een vliegticket had van de vlucht van Italië naar hier van vandaag maar uh, ja, voor de rest Kon, ja ik had ook niks anders met hem gedaan dan al heel snel weer zijn, uh, hem zijn weg laten vervolgen natuurlijk ik zat dus nee ik had wel gezien dat hij op zijn koffer had zo'n ticket ah, okay. dus uh... En we kijken ook vooral hoe iemand reageert op ons, hij reageert best wel normaal, niet zenuwachtig, dat is gewoon uh, dingen waar je naar kijkt. Ja precies, en uh, is de haven dan ook wel zo'n hoog risico gebied? Ja sommige gebieden wel ja, vooral de gesloten gebieden. Oké, okay. nou daar gaan we nu eens heen, ik zou zeggen um, als jij niks meer hebt te zeggen in dat opzicht bedoel ik dan uh, nog iets wat je wil mededelen. Dan uh, gaan wij uh, even richting haven rijden en dan denk ik dat we... Of als we iets zien tot we de opname starten of als we gewoon weer een melding krijgen van OPS. Dus uh, nou, tot zo. 0 -1. Geef een bericht over. Ja, ik heb voor u een Prio, Prio 2 rit op postcode 39, een overlastmelding. zou een persoon een nachtclub binnen willen gaan, rond 18 jaar oud. Op dit moment gedraagt hij zich zodanig dat ze hem niet binnen willen laten. Uh, voor u informatie is er ook een, een zwarte Range Rover bij zijn. Ja, is van gaan aangaan, periode tweede kant op over. informatie met Duitse kenteken plaatsen. Ja, is van Een huis. huid. Spreek je goed Duits, uh, Wim? Wat is het graag? Ema 39, is daar een club? Yes, op de haven. Verwacht je niet, maar er zit er wel. Op zich wel fijn hoor, want dan uh, zorg je ervoor dat... Uh, al dat, ja, dit, mensen blijven daar toch niet zo snel hangen, zeg maar. Nee precies. Nou, niet en er is en, en als daar is toch s'avonds niks. Alleen ja, dat is vaak nog wel voor de security nog wel een probleem daar. Heb je nou rood of niet? Yes. Ja, Pri2 hè? Pri2. Ja, ja. Wat vind jij aan op Pri2? Mag ik door rood rijden? Ja, dat is. Zelfs blauw? Nee toch? Ja, wel bij kruisingen. Maar dat was niet heel nodig, maar mag je gebruiken. Om, de, om ja. te laten zien dat je vrijstelling pakt. Ik ga gewoon lekker soepel door het verkeer heen, Je ja. Ik dacht dat je wel de politie toch uh, een IBT ja. had, of... Uh... Ja. ja, klopt. Maar voor mij is... Ja, weet je, daar moet ik binnenkort oprecht nog een video over gaan maken. Want iedereen zit altijd... Prio 1 is met zwaarlichten en sirene. Prio 2 is alleen met zwaarlichten. En Prio 3 is met niks. En dat ah. klopt helemaal niet, maar... Ja, ik, ik moet er binnenkort nog een video over maken. Maar moet je ook eerlijk zeggen, soms is het voor mij ook verwarrend. Um, ik doe eigenlijk prio 1, ja dan moet je met of zonder toestemming en een beetje ook afhankelijk van de melding, wachten uh, Als ze zeggen prio 1 inbraak, ja, dan ga ik zonder blauw, maar wel volle snelheid. Al en toe blauw erop. Ja, prio 1 reanimatie is natuurlijk alles. En prio 2 is voor mij ja, vrijstelling inderdaad, maar niet, uh, niet blauw of zo. Is hier een club? Yes. Waar dan? de aardappelen natuurlijk ja. Waar als die Duitse uh, auto? Uh, Waar? is die een 18 maart bij een ID? waarom dan zijn we goedendag de dag Hey! Hey! het? Ja, prima met jou. dag man, Lekker ja, met mij ook ook Nee, hey, Wat is is ja. aan de hand? Had ja, je mijn collega trouwens nog iets gevraagd, identiteit ofzo? Ja ik heb net een, in de thuis gevraagd maar die heeft nog niet wat. Uh, uh, nee, heb je een paspoortje voor mij ofzo? Waar? Uh, uh, heb je een paspoort of zo voor mij? I, I, ja, ha, een moment, waar, waar? Ik heb zeker een moment. Wah. Blijf even zeg even wat je gaat doen. Ja. Voordat je zomaar wegloopt. Mijn paspoort pak! Ja, in je auto die ik niet zie staan, maar die staat er gegarandeerd. Ja? ja, Ja, ja. Laat mijn collega anders even kijken als je het goed vindt. Of uh, wil je zelf nou, Ja, kom trouwens maar even kijken als je het goed vindt. Uh. Nee, ik ga zelf wel. Ja, kunt... ik loop even met je mee hoor. Uh, ja. Gewoon oh. de auto-sleutels uh, pakken. Ik, wat, wat, wat ga jij pakken van mij? Afblijven, blijven man. Laten we even leuk houden samen. Ik zie je staan. Oh ja, ja, ja, ja. Wat had jij al met hem besproken? Nog niks, nee, ze kwam hier ook net aanzetten, zeg maar. Kijk eens mijn ID, of paspoort. Ja. Dank je. Kijk, controleer jij die even. Hey, je hey jij komt wa. Waar, wa, wa. wat? Wa. Hé, hey, luister, als jij uh, wilde hier naar binnen of iets overzat het? Ja, jij wil hier naar binnen, die mafie. Over... Ja, kom hier. Wow, moment, even zitten. Ah. Hé hey, luister eens, wat is de reden dat. heeft hij jou de reden gezegd dat je niet naar binnen mag? Ja, ik ben als ik bezopen. Ja, dat is te merken ja. Nee, denk Jij je? Je hebt het gezellig gehad. Ah, zeker. Hoe ben je gekomen dan? Ja, ah, met mijn auto daar. Hoe ga je naar huis dadelijk dan? Ja, met mijn auto. Alleen maar niet zo slim plan. Waarom niet dan? Je hebt gezopen toch? Nee, ook een heer daarbij. Je zegt het net zelf. Oh, echt? Ja. Oh, oh nee. Dus ehm. Um... Mijn collega die is jouw uh, paspoort even aan het controleren, even in het systeem aan het ja. kijken wat er allemaal uh, op staat, Ja. Uh, of in staat beter gezegd in het systeem, en uh, als we verder niks vinden, dan raad ik jou aan om gewoon lekker naar huis te gaan, maar zeker niet met je eigen auto, want dat... Maar, maar we je, je, je dat duurde dingen? Dat ding laat ja, dat niet staan. Ik geloof ik helemaal, hij is zo duur dat ik hem niet zie staan, maar ik... Um... Gek man, man, man, ja. Yeah. Maar je gaat niet uh... Je laat je weer binnen binnen, mafje, hey hey. Hey, luister eens. de hey. een afstand van hem, maar wat dan wordt het minder leuk hier. Wat dan? Burger, redelijk, wat komt uh, we zijn redelijk vriendelijk tegen je, je hoeft niet zo kort om te gaan staan. Meerdere malen aangehouden op artikel 8. Ja. Hey, ik ga je dadelijk, als mijn collega verder niks heeft, ga ik je vorderen om in ieder geval hier weg te gaan zonder jouw auto. Nee, nee, Niemand nee. Binnen. Laat me eens even uitpraten. Niemand vraagt nee. naar binnen te gaan. En je zult er een manier moeten gaan vinden om naar huis te gaan en het is niet met ons en als je met ons gaat dan is ze naar de cel en niet naar huis ja, uh, als je dan een taxi met me belt dan doe ik dat ja, heb dus ja? je zelf een mobiel ik weet niet of hier veel taxis komen, het is ochtend alweer bijna aan het worden dus ik neem te gaan tot de taxis nu je al de laatste clubleden komen op uh, moment, ik ga even bellen ga je eens bellen voor is meerdere keren aangehaald artikel 8, dat is met verkeersdingen zeg maar, hij is Ja, weet ik. Nee, duidelijk. het weet niet, wat is het? Hij gaat een taxi proberen te maar dat lukt niet. anders... nu maar voor, wat is dat, eh... Openwater-onkschap 9. Ja, volgens mij. Hij krijgt je niet aan de kant. Hé, hey, houden we. Hé, hey. hey, hey, nee, meneer, staan. Mag ik mag hier blijven staan. Nee, nee Hé, hey, hey. ik vorder je bij deze dan wel om het te verlaten, maar niet lopen natuurlijk. Dat is een beetje dubbel. Je loopt ah. daar recht op een snelweg af, dus je moet hier met een auto weg. En niet ja. met jouw eigen. Kom er even vier? Meneer, even blijf, blijf staan. Wat denk Ma -ma. ik Stef? Gewoon meenemen even vannachtje. Nou, eerst kijken of je weg kan. Ja, ik probeer oh, het. Taxi ik bellen, ik lukt ik niet. Hè, ik moet even plassen, man. Nee, Ma -ma. je gaat daar niet pissen. Meneer, meneer, we gaan je niet plassen. Anders ga ik u uh, Sorry, niet van geval moeten bellen. Oh, een broek gaat omlaag. Nou. Nee. nee. Ja, dan krijg je sowieso nee. een print voor als je nu gaat pissen. Nee, wat? Een foto? Nee. Ja, wil jij een foto van mij dan hebben? Dan krijg je een bekeuring voor als je dan nu gaat plassen. Nee, dus doe, doe dat nou ja. niet. Hé, <laughs> hey, heb jij een taxi-bedrijf die je vaker belt of... Uh, ik bel anders wel even voor je. <laughs> taxi Leo? Taxi Leo, nee, Je te heeft te niet gaan uit. Op... Ik wil ik... ik... de bellen, Ik weet niet of ze hem me mee willen nemen. Ik ben <laughs> huis! De persoon staan. Uh... Hey! Nee. Vraag... niet de persoon. Hij wil wegrijden met zijn auto, maar hij is dronk, dus proberen. Belen wij Taxi af. Leo even volgen. Nou, ik bel ja, Taxi Leo. Wat zegt Taxi Leo? Wil ze komen ophalen of niet? Ja. Ja. Oké. Nou. Taxi Leo net gebeld, die wil komen ophalen en zijn ook nog eens om de hoek. Hoi, Taxi. Ja, ik heb mijn nog een mooi uh, Ja? Vergeet je auto niet dan even op slot te doen, want die staat ja. nu open. Like ja, ik pak mijn auto wel, ja, moment. Uh, voor de mensen die ze nu afvragen, waarom hey. niks doen met het feit dat... Een taxi net, uh, is er in de chat stond doet spullen stiekem ondersteunen meneer ik heb het er niet aan rijden doen het met een collega te praten. doen inderdaad ja praten er is al het Oh. Oh. zo die gewoon meenemen dit gaat echt Oh. Oh, hij, heeft, oh, ja. hij, hij heeft gereden, hey, dus doe mijn artikel 8. Mijn auto! Hey chef. Ja. chef, nice, rijden aan van deze. De de basis van artikel 8, rijden onder invloed en openbaar dronkenschap. Want zo ga ik jou niet hier laten staan. Ja. Uh, ben niet aan ja. je hebt recht op een raadsman. Ga jij meewerken? Uh, ik heb dan bij mij. Ik heb geen piltje voor jou. Nou, dan vooruit. Dan mag je even de handen op de motorkap leggen. Ik ga je nog even fouilleren voordat jij met mij meegaat. Want ik wil wel weten wat je allemaal bij je hebt. En of ik mij niet ineens uh, voor verrassing kom te staan. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? Ja, ik heb een pilsje in mijn zak. Een pilsje? Ja, een erte Janneke. Echte Janneke, lekker man. Waar ligt die? Zit die? In mijn boekspijp. en de sokken. O, nou, daar heb je een mooie pilsje in gestopt. Ja, je mag je armen nogmaals even op de motorkap zetten. Verder geen ah. gevaarlijke of verboden spullen? Ja, ik ben hier ook gevaarlijk. Ja, dat snap ik. Hé, hey, ik ga je verjeren. Nou, een piltje in de broekspijp. Oké, ga Zet op de auto neer. Oké. Okay. Goed, hey, dan gaan bij jou wel de boeien om. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ah, nee, nee, nee, nee, okay, nee, nee. Nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Je nee, nee, nee, hè? nee, nee, Waar nou? voor onze veiligheid? Voor onze veiligheid inderdaad. Maar nou, allemaal hé. Hé, doe je arm even spreiden? Ik denk nog wel uh, meewerken, we het we maken alleen maar moeilijker. We zijn met drie man. Wa, wa. Doe het boeien om? Uh, hey, hey, hey, hey, hey. Ja, keurig. Nou, dan ga je met ons mee. De auto is wel beschadigd zie ik. Ja, dat betel ik jij maar mooi. Ik heb niks gedaan, dat heb je toch echt zelf gedaan. En waar je Stef? Ja. Heb je zijn autosleutels? Doe ik zijn auto even op slot. Waar heb je autosleutels, autosleutels, chef? Ja, onder. On, on, in de auto daar. En, ja, reed ermee. Dus, uh... Dat is. Sas, gek. Ik zal eens kijken voor. Nou, let op je hoofd. Niet deze ding, auto. God. Kotsen hè? Kotsen? Nee. De ja. auto sleutels doe maar in ze de bewijszak. Of jij ja, in het zakje wel als spullen nou, een spullen in zitten. Ja, die heb ik daar laten staan. Had hij voorheen ja. niks op zich? Nee, helemaal niks. In de auto, raad ja, van spullen. Nou dan gaan wij Misschien, denk ik vervoeren, uh, yes. doe jij hebt uh, dan, Lars? Ja is goed, dan moet ik ook even, eventueel even een taartje laten halen voor uh, bij ons zeg maar, dat die daar niet Ja, ja doe dan? maar, want ik weet niet of overdag dit spoor in gebruik voor, wordt genomen. Nou ja daarvan, Ik uh, laat wel een sleep van ons komen. Yes. Nou we gaan onze grote vriend meenemen naar het... Uh, nou dan gaan we de... weer hè. Gaan we nou naar het uh, HB of naar uh, politiebureau dus, of naar de brigade? Of weet je Naar dat de brigade. De brigade. De brigade ja. Zo, we zijn er. De burger heeft het begeven. Ja, is hij weg? Ja. Nou, was ja. natuurlijk nou, de derde man die crashte. Nou, zullen we even snel naar binnen gaan? Dan kunnen we ook meteen eens uh, kijken hoe dat hier uh, uitziet. We, we gaan kunnen trouwens ook weer hier praten denk ik dan. Nou ik krijg ook binnenkort een nieuw, dus dan wordt dit echt een post en dan krijgen we een nieuwe brigade. Nou hier ben ik trouwens wel eens geweest. Maar dan niet in de opnames. Zoveel stelde die niet voor. nou nee, ik ben inderdaad naar ons geweest. Het is wel helemaal zelf gemaakt Dit is dan een vrouwenkleedkamer. Oh, dat dat voor ons. hebben <laughs> hier een mannenkleedkamer. Het ziet eigenlijk hetzelfde uit. is heel interessant. Ah. Hier wat kantoren. Moeten jullie ook muteren? Met Bij de politie weet ik dat ze tegenwoordig moeten muteren. Nee, doen we niet. Wij doen altijd, uh, nou niet altijd, maar uh, grootschalige incidenten uh, debrieven we altijd. Nou ja, oké. Okay. Hetzelfde als muteren, alleen dan meer op de, direct op de man af, zeg maar. Iemand administratie met de achteren uh, en uh, bewijshok dus stel dat je zou moeten muteren zou dat hier bijvoorbeeld kunnen? Ja, of verdachten inzetten. Dan hier de de briefingruimte. Nou, ja, die had ik dan even gemist. Ja, ik was met andere be dingen bezig, dus ik had dat niet. Uh, en een geldruimte. kantine. Ja. En en dan hier gewoon de cellen achterin. Met twee voorkamers. Bed. heel lekker bed. <laughs> Je kan beter hier worden opgesloten denk ik, dan uh, ah, bij het, het politiebureau. Echte. Ja precies. <laughs> Goed hey, wij gaan, uh, ja wij gaan wat horen. We hebben natuurlijk de verdachte nu effectief erin gezet uh, in de cel dan. En uh, ik zou zeggen wij zien jullie weer bij de volgende melding Als nog komt, u weet het natuurlijk nooit. Hoe laat is het? Dat oh, is toch wel uh, redelijk tijds. Ik denk dat er nog wel eentje komt, tot zo. Nou, n 1 82, 82 1 kom maar eens uit, OPS. OPS, id de 1 over. Ja, wilt u prio-1 zonder toestemming, postcode 48-49 gaan, zou een verdachte situatie gaan zijn. Uh, Verdacht, busje rijdt rond uh, laat planten in over. Het is een uh, wit busje, het kenteken 8-3-kilo-rolf-delta-9. Met als merk Bison over. Is vanoe, wat had hij precies verdacht? Uh, hij zou uh, rondrijden en laat verdachte planten in over. Ja, is vanoe, wij gaan uh, aan Rijntover. Kunt u de cameratoezicht in kennis stellen om uh, te kijken naar camerabeelden in de omgeving over? Ja, positief zijn we allemaal bezig over. Is vanoe, 20.000 Rijntover. Dat is goed, ik ben aan Rijntover. Verdachte planten. Ja moet ik wel weten, kijk, het is altijd weer hè, dan moet je moeten weten of het wel. Of het waarom wat voor planten het gaat. Oh. 82-1 aanrijdend, kleine eenheid komt uit. 21. Hey, intake zit hier alleen. Ah, we zijn alleen tot nu Ja alleen intake. Hier zijn al, alle twee burgers, die zijn alle twee de eenheden zijn gekoppeld. Dat is vernomen. Ja, dat is één gekoppeld. gekoppeld. Hebben we nu een reden om zo'n busje bijvoorbeeld euh, te zoeken? Ja. Ja, want dit is een beveiligd gebied, hè? Dat is... We moeten even kijken waar die is. Oh, 1449. Misschien hier links. Daar, is dat een bison? Ja, een bison is best groot hè. Kenteken, komt dat overeen? Ja. ja ik kan het meest je zijn. Meneer, hallo ben ook, meneer. Blijf staan. Meneer. Sure. Sir. Sir. Hallo. Hallo, sir. Spreek je Neer. Nederlands. Hi. Ah, hallo? Hallo, spreekt u Nederlands? Ja, ik spreek Nederlands. Blijf even staan. Ja, we roepen je, maar je reageert blijkbaar niet. Ja, ik ja ja nee. Waarom, waarom zou ik op jullie reageren man? Ga weg. Anders zit we het jou aanspreken. Ja, maar ik wil graag zoeken dat jullie van mijn trein afgaan, want het is mijn Jouw trein. trein maar okay, je ja, stond dan net midden op straat. We geven jou een stopteken en je rijdt gewoon verder. Dus daarom komen we achter je aan. We bij je ja, terrein op. Jullie ja. ja. mogen even van mijn trein afgaan. Nou, we hebben nu een melding, dus we gaan even met jou in nee, gesprek. Ja. Nee, jij gaat van mijn trein af. Ik ja. ga van je trein af. Ben... af. Kijk meneer, ik ik ben ben je bent bij deze op, ook staande gehouden. Ja. Dan voordat ik, ik jullie om van mijn trein af te gaan. Hij heeft even niks vorderen, ik ben bij deze staande gehouden. Voordat ik jullie nog een keer om van mijn trein af te gaan? Nee, dat kunt u niet doen bij deze voordeur. U hebben u stopteken gegeven voordat wij uw trein op gaan. Dus dan moet u ook even met u ons samen het trein gaan verlaten. Ja, maar of dus mijn trein. Ja, als u zegt wij willen niet uh, wij mogen niet op trein staan, dan moet u even mee. Eefens, samen met van het trein af om u, u zo te spreken. Nou, dan ga jij op de overbaan weg En dan ga ik op mijn gesprek eigen gesprek trein. Zullen we dat afspreken? Yes. Oké, okay, dan gaat hij van het trein af. Nee, jullie nee. gaan eerst. Nee, u rijdt ja, met, het voertuig, met het meest. voertuig maar, van het terrein. Maar nee, als jullie nou op het openbaar terrein staan... Dus kijk, hetzelfde hier. Je hebt hier een soort grens. Ik dat heel weg, heel is op een weg, is mijn terrein. Ik een hele moeilijke situatie. Ik weet ja? niet echt wat ik hier nou wel en niet in okay, mag. Maar, uh, ja. we staan. bij deze staan gaat, dus je mag even naar ons toe komen lopen. Dan staan we op uw openbaar terrein. Wanneer? Nee. Even naar Ah, oké, okay, vooruit. <laughs> nou, ik wil graag uw rij- en kentekenbewijs van u zien. Kijk eens, heeft mijn rijbewijs en mijn kentekenbewijs. Wat u als ik vragen mag? En ik vervoer planten. Ik ben niet het antwoorden verplicht, trouwens. Ik eh, zou ik even de achterklap, achterbakken opdoen. Graag zelfs. Oké. Okay. Moet ik even een knopje doen? Kijk even naar die manier ik controleer het en systeem. Even kijken waar dat knopje ook weer zit. Kijken waar dat knopje ook weer zit. Nou, kijk Hier staan natuurlijk fictieve planten in. Kijk, ja, er zijn mooie, um, achterin heb je tilp staan. Mm -hmm. uh, daar heb je een zonnebloemen er omheen en de, in het de midden zijn er wat andere plantjes. Want jij Teelt planten of hoe zeg je dat? Uh... Wat, wat zei je? U, uh, ik, wat zei, u kunt het herhalen? Ja, hoe zeg je dat? Jij uh, jij handelt een plant of hoe? Uh... Ja, ik handelde een plant. Ik, ik vind het best wel een uh, goede, ja, goed oh. mee, Mooie planten. Mag ik eens kijken? Even hierop staan. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Doe mee. het. Dat, uh, dat is heel breekbaar. Heel breekbaar nog wel. duidelijk. Als ik zo kijk wat zie ik allemaal verder. Plantjes, hele mooie plantjes, ja. groene plantjes. Maar echt dat ik denk van dat klopt iets niet. Even ja ja, ja ja ja. Groene plantjes. Groene plantjes, grote plantjes. Want wat zijn deze planten dan, meneer? Uh, dat zijn eh... Uh, uh, uh, uh, narcissen, Narcisse. ehm... Ehm... Nou, die zien ja. geloof ik uit, ehm. Uh. Ja, nee, dat, dat is een nieuwe editie. dus een special editie, edi oké. Okay. Het is een special edition. Out Wat ruik ik uit deze vrachtwagen komen? Een hele sterke leuk. Ah. Nou, deze geur ken ik wel, meneer. Huh? En die geur is niet van narcissen of welke andere bloemen dan ook. Nee, dat klopt. Nee, natuurlijk lijk. Ik ruik Ja. zonnebloemen dat lijkt mij, uh, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat zijn wietplanten. Wietplanten, nee. Ik heb deze net ja. bij leverancier gehaald. Bij leverancier, nou zou ik maar zeker met die leverancier gaan praten. Maar op dit moment tref ik ze aan achter een jouw vrachtwagen. Oh. En je wat zegt gaat... zelf dat je ze allemaal teelt en zo en dat je daar een handel. Dus ja, ik weet niet precies, uh, ik neem aan dat je weet wat je aanneemt, zeker als je bekend bent met planten ja, oké, oké, oké. Sorry, ik wil wat wietpandjes vervoeren. Ja. Laat even zien uh, hoeveel de. kunt je alle wietpanden laten zien, want ik wil graag de hoeveelheid. Uh, uh, ja, moment Ik daarop baseren of dat is.. Uh... Want je mag de, hoeveel mag je er officieel hebben? Kijk eens hier. Er zijn er 1, 2, 6 in totaal. Zes in totaal. Ik kijk, wederom weet erom even mijn collega's aan. Um... Ik jou even aan. even nakijken hoor. Ja. ja dat ik 100% zekerheid heb. Ja, want ik, ik meen dat je nog, het nog meer nog kan maar 5 mag hebben. Um... Hoeveel planten? 6. En, en kleintjes of grote? Ja, van die grote bossen. En zitten ja, nog zaden eronder. Dan moeten we het helaas wel een zaak van gaan maken. Nee, geen zaak. Kom op, als je nou 50 euro geeft, een diner. En, dat omkopen, en, en, dat, ja. en, en wacht, wacht, het mooiste kop nog en een kort code waar je platjes kan bij kan halen. Nou. Ik kijk daar niet voor om in ieder geval. Maar ja? bij deze, omdat u uh, aan het vervoeren bent van drugs, dat boven staan staande minimum is. Uh, wordt u uh, wel aangehouden nee. is van drugsmokkel. Oh, in zelfsdrugs. Dan krijg Kijk, kijk een strafblad. Nou, daar ga nu, ik niet risico, over. Uh, wat je loopt als je dit soort planten vervoert en zo. Maar nou, Voor nu bent u wel aangehouden. Tot dikke man. Ik ben niet tot antwoorden verplicht. En u heeft uh, recht op een raadsman. Oké, oké. Wees de Nederlandse taal gewoon voldoende. Ja. Oké, okay, wat er nu gaat gebeuren, we gaan uh, dit allemaal laten opruimen door een recherche team, maar u gaat hiervan nu al met ons mee. Gaat hij vrijwillig meewerken? Ja, ik hoef geen handboeien hoor, absoluut niet. Nee, dat zou ik niet nodig als hij gewoon vrijwillig meewerkt. Nou, ik werk. Mag ik wel een auto kiezen? <laughs> nee, dat zou werkt niet. Mag ik even de handen wel even tegen het dak aanzetten, dan gaan we weer vieren aan deze zijde. Aan deze ah, mag ook de motorkap. Doe ik heel veel van mijn handsgoedjes aan. overd. Heeft hij scherpe voorwerpen bij waar ik mij aan kan baseren? Wij uh, troffen hem aan uh, op straat. Ja. Daar. Yeah. En uh, hij ja, stond midden op straat, dus hij uh, stapte ineens in, reed weg, gaven een stopteken, reed hier het terrein op, blijft bij zijn eigen terrein. Um, wij uh, werden door hem gevorderd om het terrein te verlaten. Maar uh, we hadden allemaal stopteken gegeven op straat en uiteindelijk hier uh, plantjes aan het verplaatsen. En dat waren duidelijk wietplanten. Joran, dus, heb je een bewijszakje? Oh, ja, ik heb het helemaal top. Nice. Oké, okay, nee. um, nee, is begrepen. maar in ieder geval het. Ja. Uh, een team hiervoor uh, Nip vraag heeft nee. hij niet aangegeven. Oh, story. En ik heb wel gevraagd of hij... ze hebt voor hebben bij je, Ja, dat ja ding, maar, even, maar dan, dat ding, dan ding is zo bot als wat! Ja, maar toch, volgende keer wel even aangeven hè? Ik heb hem nu nou, niet aan maar. Ik hoop niet dat er een volgende keer komt even. <laughs> Maar <laughs> Sorry. Ik dacht al, wat gebeurde mij viel. Eerst over de P. Op daar kunnen we natuurlijk niet zien, maar ik, ik kende hem al als uh, Overde, dus ik wist dat hij Overde van naam is. de um, Daarom geef ik hem nog even het een en ander door. Top. Dan doen we dit. Doe ook maar bij de bewijszak. Ja, sorry. Heeft u geen persoonlijke uh, spullen bij uw Telefoon, portemonnee. Ik heb met de spullen toch gaan uh, Misschien voor mij was u het of u. Heb ik mijn id ik heb wel Ja, die heb ik, maar ik ja. heb, bedoel, heeft u geen telefoon bij of sleutels nee. van de vrachtwagen? Nee, ja, ik zal het maar eerlijk zeggen, kun je de data verzamelen waar ik ben geweest, dat wil ik niet. Waar is je telefoon dan? Dicht, thuis. Oké, okay, maar nou, ja, dat hoeft ook niet af te staan, maar in ieder geval dat we hier geen uh, persoonlijke bezittingen laten rondslingen, dat is straks voor de gestolen, daar gaat mij nu even meer om. Nou, hey, mag, mag ik nog één ding wat doen? Wat wilt u dan? Ik wil er even in de bus snuiven. Nee, dat is niet, mag je, is niet toegestaan. <laughs> nee, dat gaan we niet doen. Oh, heerlijk. Kom mee, dat anders moeten we ook hey, daar is brandboeien brand op doen, als je niet helemaal hebt Nou, oké, okay, we gaan al. Stapt u maar in hoor. Uh, meneer, met de, de deels is uh, gesloten. En stapt u maar even aan de andere kant in. Gaat mijn okay. collega voorzitten. En dan kunt u in je plaats nemen. Sterk door de be bewijzen die ik Yes. We gaan even voor uh, Fabian. Ja, dat is prima. Ik uh, ga het uh, OPS inrichten. richten. Nou, wim, we kunnen haar rijden, hoor. Je heeft de gordel omgedaan, hè? Nou we gaan rijden. Oh, Over de auto weinig kapot. Nou dan gaan we maar hè. Microphone Microphone muted. Yes, dan nou kwamen we weer vandaan hier zo. Snelste route. Weer dezelfde route zou ik nu inmiddels net. Hier rechtsaf? <laughs> Even aan het denken. Rijden, ik had er ook nog achter. even uh, opgezocht tijdens de melding. Ik dacht al dat het 5 was, maar ja, was ik dacht ook dat het 5 was. Ja, ah, het ik wist, was inderdaad 5 ja. Ik wist eigenlijk niet zeker. Dus ik uh, ook ik zei ook tegen de kijkers tijdens de tot hij begon van ik voelde jullie nu van het trein af gaan, dacht ik even van wacht even. Wat moet ik zeggen? Dus gelukkig gewoon jij. Want ja in dat opzicht weet ik. Ja, hij heeft hij heeft even niks willen, dat was maar duidelijk. Maar ja die kunnen heel lang doorgaan. Hij zegt, ik vorder jullie en wij zeggen nee. En dat blijft misschien wel uren doorgaan. Die dachten van, ja, wat moeten we dan doen? Dus we hadden in principe een goede oplossing, maar uiteindelijk werkte hij ineens mee. Gelukkig maar. Maar het is in principe zo dat, ik dacht dat hij daar ging stoppen ook. Daarom beginnen we ook op zijn terrein. Maar ja, ja. in principe, voor aanhouding mogen we altijd in terrein betreden. En als wij hem willen aanhouden, mag altijd. Daar hebben we geen machtiging voor nodig. Uh omdat het, zeg maar, niet een uh, huis is voor woonadressen, stellen we aparte eisen. Ja, ja ik dacht dat ze daar ging stoppen namelijk. Alleen, hij heeft wel gelijk, stel wij die, uh, vinden zich op zijn terrein. En dat, op, dit, op dit moment is dat niet noodzakelijk. Uh, dus, uh, dat kan, nou, dit staanhouding kan makkelijk afgedaan worden op buiten het terrein. Dus dan mag je wel, uh, dan mogen we dat niet. Zo. Dus dan heeft hij wel gelijk, alleen het vorderen hoe hij het doet, werkt niet helemaal zo hoe het werkt. Nee, nee precies. Je kan niet helemaal achter elkaar, ja ik vorder u nog een keer, ik vorder u nog een keer. dat moet wel wat tijd moet het de tijd hebben om het gebied te verlaten en we waren nog met hem in gesprek. En hij is standig houden dus. Had eigenlijk niet eens dat terrein opgemogen. Ja, had we hadden wel gekund, maar we ja. hebben het inderdaad gewoon goed nu opgelost. Ik uh... komen natuurlijk allemaal mensen prio 1 aangereden voor deze inzet. Ik ja, dat, dat denk ik ook, ja. Zo dames en heren, daar zijn we weer. Of ik eigenlijk. Helemaal alleen. Um, wat gebeurde er nou op het einde? Um, ik was heel erg in twijfel twijfelen achteraf. Zou ik dit wel of niet erin uh, plaatsen? Maar uh, ik heb er dan besloten om niet te doen. Daardoor heb ik ook geen auto opgenomen. Daardoor um, ga ik het bij deze, even via deze manier doen. Ik ga hier even langs de kant staan. Namelijk op uh, deze locatie en dat is hier zo overal letterlijk hier zo uh, daar kregen wij een melding spoedassistentse collega wij gaan die kant op en wij komen er eigenlijk te plaatsen bij een uh, een achtervolging die wordt uh, gehouden door uh, de Zulu, door collega's van de politie, door kamar eenheden het gaat door elkaar heen maar het bleek helemaal niet die spoedassistent te zijn, dat bleek dus helemaal anders te zijn um, achteraf was het één grote chaos daar en blijkbaar twee meldingen door elkaar een motoragent die gewoon met een met zijn motor de trap op sprong en uh, tegen mij aanvloog het was ja toen ik echt ook van mensen waar zijn we mee bezig um, helemaal niet leuk voor de video dus ook deze melding weer het, het is een beetje alsof er een vloek rust op de kamar de vorige keer had ik ook zoiets van uh, nou hier hebben we niet veel aan gelukkig hebben er toch nog zeker 40 minuten geloof ik aan uh, beeldmateriaal um, dus bij deze ik ga Stef als je kijkt uh, op het einde van de video bedanken dat ik met jou mee mocht uh, ik doe het even via deze manier Um, wil je nou bij de Kamar kan dat uiteraard uh, via de link van de rol realty staan in de beschrijving. Uh, via de site kun je aanmelden voor Kamar als je voldoende eisen. En uh, ik zou zeggen ja bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je toch een leuke video vond en dat we er toch wat leuke meldingen uit hebben kunnen halen. En ik zou zeggen tot de volgende. Tot dan. Doei.